Tegen de afronding van het jaarprogramma heb ik het ruim verdubbeld. Dus ik zat bijna tegen een ton aan. Net even eronder. Uh, dit jaar zal het 150.000 euro zijn. En aankomend jaar heb ik mijn zin gezet op 2, twee, 2,5 ton. De ontwikkelingen die ik uh, gemaakt heb privé tijdens het jaarprogramma was dat ik een huis kon kopen. Uh, daarvoor was dat gewoon niet mogelijk. Uh, dat is natuurlijk super fijn, want als ondernemer is dat niet 1, 2, 3 heel makkelijk. Dus ik heb echt een droomhuis samen met mijn vriendin. Uh, met mooi uitzicht, dat is echt fantastisch. Ik ben Jonas Filmi en ik ben eigenaar van Forte Vital en ik help ondernemers naar meer kracht en vitaliteit uh, door met ze uh, aan krachttraining te werken, mindset, ontspanning, voeding en een expeditie naar de bergen. Mijn situatie voordat ik bij Laura ben bego was begonnen, uh, was ik zzp'er, werkte ik als personal trainer, uh, werkte ik als, als uurtje factuurtje, veel mensen kennen dat ook wel. Uh, ik miste de commitment bij klanten, dus uh, het stukje, nou ja, de, de actiestand, mensen zeiden makkelijker af, en uh, wat ook natuurlijk is, een huiskopersondernemer is ook niet 1, 2, 3 heel makkelijk. Uh, dus ja, ik wou wel graag verandering voordat ik bij Laura begonnen was. De keuze uh, om in het programma te stappen bij Laura was voor mij een van de meest spannendste, uh, maar ook een van de beste keuzes. Uh, omdat ik op die manier eigenlijk een programma ging maken, uh, hoe ik mijn klant het beste kon helpen. Dus hoe ik een aanbod kon creëren wat echt bij mij past en waar ik me echt goed bij voel, waar ik ook gelukkig van word. En ik kon iets creëren waardoor ik mijn klanten het, ja, het ver, vers kon brengen, het meeste resultaat kon laten halen in een bepaalde tijd. En uh, daar was ik heel erg dankbaar voor en heel erg blij voor. Toen ik Laura tegen het lijf was gelopen uh, en zo enthousiast raakte van het nou ja, high-end ondernemen, raakte ik geïnteresseerd en dan is het natuurlijk een vraag, nou ja, wat is de investering? Uh, nou, dat was even slikken. Uh, dat was 25% van mijn jaaromzet en had ik ook niet eens 2, drie liggen. Um, ik heb toen nou ja, goed over nagedacht en in overleg kon ik het bedrag lenen van mijn schoonmoeder. Uh, en dat maakte het extra spannend. Um, dan spookte van alles door je hoofd. Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Um, ben ik het wel waard? Ik was toen 24. Ben ik niet te jong? Um, allerlei twijfels die gaan dan door je hoofd. Um, toen in een motiverend gesprek met Laura en met Monique... Uh, ...hebben ze me eigenlijk weer een beetje, nou ja, het was een goed motiverend gesprek... ...waardoor ik eigenlijk gewoon dacht van, nou, ik, mijn onderbuikgevoel zegt... ...ja, uh, zij staan achter mij, ze hebben vertrouwen in mij, ik kreeg er ook meer vertrouwen in. Dus ben ik het eigenlijk gewoon gaan doen. En daardoor was ook een van de beste, maar ook meest spannendste dingen die ik gedaan heb. Want ik heb nog niet eerder toen de tijd zo'n groot bedrag naar één iemand overgemaakt... ...met geld wat niet van mij was. Um, maar daardoor stretch je jezelf wel. Daardoor kom je wel echt in die actiestand. En daardoor heb ik echt wel hele mooie stappen gemaakt waar ik stiekem ook best wel een beetje trots op ben. Nou, wat ik het meest leuke vind en het meest unieke vind, is dat ik die expedities naar de bergen doe met mijn klanten. Vorig jaar zijn we voor het eerst naar Slovenië geweest. Daar twijfelde ik enorm over om zoiets erin te stoppen. Uh, ik wou vroeger eigenlijk altijd al mijn eigen outdoorbedrijf. En ja, op een gegeven moment pak je nou naar de Ardennen, dan laat je het ook varen. Ik had geen zin om elke keer naar de Ardennen te gaan. Ik wou ook hoger. Uh, en op een gegeven moment beland je gewoon uh, nou ja, in het ondernemerschap. En nu kwam het toch wel weer aan bod. En ze daagden me uit om het toch te doen. Uh, ondanks alle spanning die je voelde. En dat was ook weer het beste wat ik ooit heb gedaan. Want daardoor nou ja, kon ik mensen echt in hun energie en kracht zetten. En mezelf ook vooral. En uh, dat was echt een succes. Dus vorig jaar één keer Slovenië geweest, afgelopen zomer twee keer. Klanten zijn allemaal weer mee geweest afgelopen zomer. Aankomend jaar wordt twee keer Slovenië. Eén keer Georgië en nog een keer Frankrijk. Dus het is echt fantastisch. Volgend jaar gaan de mensen die de eerste keer mee waren gaan voor de derde keer mee. Dus het is echt. Uh, echt Top. Um, en het allermooiste is dat ik gewoon elke dag werk doe waar ik super gelukkig van word. Um, ik maak mooie reizen met ze uh, en ook ze maken mooie doorbraken, ze boeken resultaten. Ik ja, krijg echt een verbinding met de mensen uh, in plaats van het afstandelijke. En met het stukje high-end ondernemer help ik ja, dus liever een aantal klanten super goed. En echt gewoon dat hun leven helemaal verandert dan dat ik misschien op een andere manier met meer afstand heel veel mensen een beetje zou helpen. En uh, dat is ook echt een van de dingen die mij uh, ja, super aantrok, heel waardevol voor me was. Ik vond aan het begin, de, het moeilijkste wat ik vond doen tijdens het programma, was aan het begin uh, de hogere prijzen vragen. Um, ik was begonnen met het programma hebben bij mijn hoofd volgens mij rond de 2.500 euro. Nou, dat zeg je dan al stotterend. <laughs> uh, maar zodra je er één verkocht hebt, Naar misschien een paar, wijzig, een paar afwijzingen, want dat hoort er ook bij. Je hebt ook altijd af en toe mensen die het niet doen of die, uh, die het te duur vinden of wat dan ook. Uh, nou ja, dan op een gegeven moment verhoog je de prijs, stretch jezelf weer. Uh, en nu zit ik op het dubbele en na vandaag, we hebben vandaag een mooi event gehad, uh, gaat de prijs gewoon weer omhoog. Dus op die manier stretch jezelf elke keer. In um, het begin vond ik dat wel, wel moeilijker. Um, ook aan het begin het, het, het opstarten, dus oké, okay, wat ga je doen, jezelf een beetje vinden. Um, ik denk dat het toch wel misschien 6, nou 7 ja, maanden heeft geduurd voordat ik echt dacht oké, okay, dit is het, het, het programma wat ik wil gaan draaien. Dit is, dit is wat past bij mij, zo durf ik het te doen, zo wil ik het doen en zo ga ik het aanbieden. Dat is een proces waar je in zit en die moet je ook de tijd geven en gunnen. Dus als je denkt van oké, okay, uh, in twee maanden, drie maanden heb ik het, heb, heb ik het geregeld.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 Um, daarnaast, ik gewoon lekker op vakantie kan gaan, um, ik kan investeringen maken die ik wil, in mezelf, maar ook misschien in, in, in dingen die ik nodig heb. Uh, en op die manier geeft dat zoveel meer ruimte en vrijheid. En dat is ook wel iets wat ik echt belangrijk vind om, in het ondernemen, dat je die keuzes gewoon kunt maken. En dat is met meer omzet, is dat gewoon makkelijker. Um, dus geld maakt niet per se gelukkig, maar het maakt wel makkelijk en het maakt wel dat je gewoon ook meer kan investeren, meer kan geven, meer uh, andere mensen kan helpen, een team om je heen kan verzamelen of een klein team kan, kan verzamelen uh, die je kan ondersteunen en die je dan ook gewoon kan betalen uh, naar hun waarde en dat is wel heel belangrijk. Um, toen ik eigenlijk startte was ik nog niet zo heel lang voor mezelf begonnen. Um, in 2013 was ik begonnen, dus naast mijn studie ro ja, rommel je wat aan. Um, en vanaf 2016 ben ik echt gaan investeren. Dat jaar heb ik een omzet gehad van 40.000 euro. In het jaar daarop, dus eigenlijk tegen de afronding van het jaarprogramma, heb ik het ruim verdubbeld. Dus ik zat bijna tegen een ton aan. Net even eronder. Uh, dit jaar zal dat 150.000 euro zijn. En aankomend jaar heb ik machine gezet op 2, 2,5 ton. Um, want dat moet ook gewoon weer haalbaar zijn. Dat weet ik zeker en heb ik vertrouwen in. Zeker op de manier hoe ik het aanbied en hoe ik dingen weer ook weer ga aanpassen en veranderen. Nou, wat ik wel heel mooi vind aan Laura is dat zij zichzelf ook altijd heel erg stretcht. Ze is altijd ook weer op zoek naar hoe ze zichzelf kan uitdagen samen met haar team. Um, verder vind ik het heel fijn met Monique ernaast, zij is echt ook super, super goed. Ze weet altijd ook heel goed nou ja, de snaar te raken. Um, uh, en wat ik ook heel mooi vind is dat Laura zich ook altijd kwetsbaar op kan stellen. Dus ze laat ook zien dat, nou ja, door eigenlijk aan een misschien gevoelige kant te laten zien, uh, dat het ook gewoon goed is en dat je daarmee ook succesvol kan zijn. En dat het niet altijd alleen maar uh, fantastisch is. En dat maakt, maakt iemand echt en puur. En uh, dat vind ik wel heel belangrijk in, in, een, in een coach die ik zoek, of iemand in begeleiding die ik zoek, is uh, uh, ja, echt zijn. En dat probeer ik ook te zijn, dat wil ik ook zijn, dat ben ik ook. Uh, en daardoor uh, ja, matcht dat beter, en resoneert dat beter.